Ik nog een beetje, maar... Ja. 2-0 verloren. 2-0 verloren. Van die Duitsers. Ik wist niet dat ze hier in Sittert zo goed konden voetballen. Ja. Ja. Of ja, goed moet kunnen voetballen. Maar zo'n scheids ken ik ook weer. Ja, dat is niet zo moeilijk. Weet je nog die tweede, tweede helft, die kans die we kregen? He? Ik riep nog zo, hij die, hij die, en wat denk hij? De? Hij wel. Vlaag omhoog. Die grens, die, die, die grens, die gaat straks op de fiets naar huis en denk maar niet dat er dan op die fiets nog een zadel zit. Ja. ja, en dan die trainer van ons, die trainer, die kennen er ook helemaal niks van, man. Dat is net Sinterklaas met zijn grote boek Alleen maar cadeautjes uitdelen, deel tegenstander. Ja. En die spits van ons, hè, die we gehaald hebben. Een kudum, een Uit Uitboddingsfee. Ja. Mijn moeder die kennen beter voetbal dan die spits van ons. En dan kan ze zeggen van: joh, dat is makkelijk scoren over de rug van de moeder. Ja, maar dat is ook precies wat ze moet doen in de spits. En, en dan brengen me de bek niet op over de keeper. Die keeper! Jongen, die keeper! Die keeper zouden ze naar Colombia moeten sturen. Kijk je bij de douane gaan werken, dan laten ze ook alles door waarom niet in om te gaan. Helemaal <lacht> <lacht> weekend weer naar de kloten door dat kutfilms. Ja, Klopt, zou ik geloof het samen zijn. Ja, en, en, en, en ja, jongen, je krijgt tegenwoordig je krijgt geen liefde meer van de spelers, weet je wel. Je krijgt geen liefde meer. Yeah.